Herken je dat gevoel dat mensen aan je vragen, hoe gaat het met je, dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je moet reageren? Dat je aan de ene kant wil zeggen dat het niet zo goed met je gaat, maar ja, je wil ook niet meteen te persoonlijk worden, je wil eigenlijk niet meteen alles op tafel neerleggen. En misschien verwachten mensen wel helemaal niet dat je zo'n eerlijk antwoord geeft. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe ben ik nou bezig met mezelf helemaal openstellen zonder dat ik er een heel filter overheen ga? Hoe ben ik bezig met vriendschap? En durf ik daarin ook echt te sluiten? Lol trappen, leuke dingen doen, lekker voetballen op het grasveld. S'avonds gewoon uh, gezellig een film kijken. Allemaal heel belangrijk en leuk en goed om te doen. Maar vriendschap is meer dan dat. Vriendschap is ook met elkaar optrekken op de momenten dat het niet zo goed gaat. En praten over dingen die er echt toe doen in je leven. Toen ik een, uh, alweer een tijdje geleden op de middelbare school zat, dan vond ik dat best wel lastig. Om met mensen echt te praten over datgene ja, waar ik mee worstelde, wat ik moeilijk vond. En dat maakte, best wel eens, dat ik me eenzaam voelde. C.S. Lewis, de schrijver van de Narnia-boeken, die heeft ooit eens gezegd... Echte vriendschap wordt geboren op het moment dat de een tegen de ander zegt... Huh? Jij ook? Ik dacht dat ik de enige was. En wat ik zo mooi aan deze quote vind, is vriendschap wordt geboren op het moment... Dat je zonder filter naar de ander durft toe te stappen. Durft te vertellen wat er met jou bezig is. Zodat de ander kan reageren. Hé, hey, ik ervaar eigenlijk precies hetzelfde. Een voorbeeld uit de Bijbel. Van twee mensen die echte vrienden waren. Zijn David en Jonathan. David en Jonathan zijn twee mensen uit het Oude Testament. En David was een schaapsherder. Die op een gegeven moment gezalfd wordt tot koning. En Jonathan is de zoon... ...van de koning die op dat moment nog koning was, genaamd Sal. En zij krijgen een innige en bijzondere vriendschap samen. En daar lees ik even een stukje uit voor. In 1 Samuel 20 staat er op het moment dat Jonathan David waarschuwt... ...dat hij hem echt moet vertrekken omdat Sal hem wil vermoorden... ...staat er het volgende... Toen kwam David tevoorschijn. Hij knielde en maakte drie keer een diepe buiging voor Jonathan. Jonathan en David kusten elkaar huilend. En David had het meeste verdriet. Maar Jonathan zei tegen hem, ga nu rustig weg. Denk aan wat we elkaar beloofd hebben. De Heer weet ervan. Hij zal ervoor zorgen dat wij en onze nakomelingen doen wat we beloofd hebben. David en Jonathan hadden elkaar een diepe belofte gedaan. Oh. Ze hadden namelijk gezegd dat ze altijd voor elkaar zouden zorgen. En dat ze altijd naar elkaar zouden omzien. David en Jonathan zijn ik een goed voorbeeld van hoe een vriendschap uiteindelijk hoort te zijn. Het ging niet alleen maar om alleen maar de leuke dingen die ze meemaakten. Maar het was een vriendschap waarin ze geen filters voor elkaar hadden. Waarin ze echt... ...durfden te vertellen over hoe het met hun ging. Als zij de vraag gesteld werden, hoe gaat het met je? Dan gaven ze eerlijk en echt antwoord. Vriendschap wordt geboren op het moment dat je jezelf herkent in de ander. Mag ik je uitdagen om niet te blijven hangen in vriendschappen die alleen maar leuk zijn... ...en alleen maar draaien om leuke dingen, maar die ook echt durven open en eerlijk naar elkaar te zijn? Hey man. Hey. Heb je gaan? Zo. Zo. Dat moet ik echt weten. Ja, het gaat eigenlijk niet zo heel erg goed. Nee. Het is wel lastig gelaten. Nou, ik sommige dingen op mijn volgorde zo